Ik ben Karen Ilman en ik ben student aan de Academie voor Popcultuur. Ik loop momenteel stage bij Leeuwarden Studiestad. En ik help mee met de Pride. En dat doe ik omdat ik vind dat. Uh, ja, spread love. Ik vind dat belangrijk. En ik denk dat. Uh, ja, liefde is gewoon geweldig. En iedereen is gelijk. En daar wil ik mee helpen. Dus dat doe ik. Ik ben trots op de uh, Pride omdat we met z'n allen een vormen op die dag en op dat moment. En dat we laten zien dat wij gewoon onszelf mogen zijn.